Ja, maar. Vertel. Nou, ik ben uitgevallen. Wat is er aan de hand? Nee, ik heb een overbelast middenvoetsbeentje. Oké. Okay. En hoe, hoe, hoe, hoe dan wat dan? Wat dan nu bedoel je of? Nou ja, ja, maar hoe, hoe voelt het dan en. Nou, het doet gewoon zeer bij elke stap die je zet. Wat balen? Yeah.